Ontevreden over je huidige woonsituatie? Voel je je niet thuis op de plek waar je woont? Vraag je je af, moet ik nu verhuizen of kan ik beter blijven zitten? En twijfel je waar je het beste zou kunnen wonen? Check dan eerst hoe het met je woongeluk gesteld is voordat je te snel een te dure keuze maakt. Met een snelle gratis woongelukcheck krijg jij meteen inzicht in hoe jij scoort op zeven sleutelgebieden die invloed hebben op de mate waarin jij je thuis voelt in je huis en je woonomgeving. En je ziet dan direct waar je mee aan de slag kan om jouw woongeluk te vergroten. Dus vul de woongelukcheck hierin.